Ik ben vandaag voor 100 dagen honderbaan astronaut. En dat is een grapje, want dit is Kees en ik ben vandaag stekmonteur. Wat is stekmonteur precies? De onderhoud van de airco's van de treinen van NS. Wat ik specifiek doe dat is hier het demonteren van de airco, het, uh, ook het stikwerk ervan, dus het leeghalen van de airco en dan de modificatie eraan. Het doel is dat, dat je een goed functionerende airco hebt op het trein. De unit is nu gedemonteerd. We gaan nu naar de volgende stap. Dan gaan we gaan hem schoonblazen. Het is eigenlijk een beetje zo'n auto dit. We gaan hier de Erco schoonspuiten met lucht. naar de rand stofzuigen, we doen ook kleding aan, gehoorbescherming en stofkap. Nu je pak toch aan hebt, dan houden we maar aan. Dan gaan we gaan maar even naar Kevin toe. We gaan we de kap af spuiten. We hebben hem al gestuurd. Tijdens het schoonblazen wordt hier de kap gespoten. Die stap kun je deze keer ook meenemen. De volgende stap dat is dan stap 3. De tering is al heel hard. Hoef niet te verschrikken. <laughs> oh, Mo Mo Moet ik eerst de eerste voortdoen? Uh... Dan beginnen we eerst met uh, hier het vertiel af te halen. Mm -hmm. en het uh, nieuwe magneet op te solderen. Dan doe jij de andere kant? Ik zie mezelf alweer een vuur en vlammen hier door die hele lood te rennen. Ja, oké. Okay. Dichterbij, zo ja. Kijk. Solderen kun je leren. Wat vind je het leukste stukje aan je werk? Het leukste stuk is ja, het stikwerk van uh, wat je aan de airco doet. Ook het buikwerk van de leidingen en het solderen. Ja. Eigenlijk. Oh, super koud. Stap 4, dus, uh, controleren. Controleren doen we aan de hand van de werkbeschrijving. Nou, dan kijk je ook of uh, alles vast zit. Maar eigenlijk zorg jij er dus voor dat we in de winter lekker warm in de trein zitten en in de zomer lekker gekoeld worden. Deze dicht? Die pakt. Oh, daar zijn handvatten voor. Ja. Deze is uh, goed gekeurd en dan gaat hij in verzendframe en dan kan hij okay. opgezonden worden. Hey, voor deze job moet je natuurlijk ook een aantal dingen kunnen. Je moet technisch uh, onderlegd zijn en je moet uh, veiligheid bewust zijn en graag met je handen werken. Je moet natuurlijk altijd ook je hoofd koel cool houden.